Welkom bij deze Talent Academy video over het maken van PDF-comments um, in samenwerking met InDesign. PDF-comments gaan we uiteraard maken in Acrobat Pro of Acrobat Reader. Um, maar dan dit terugbrengen naar InDesign, dat is um, een zeer handige workflow. Dat is een die vaak gebruikt wordt, vooral als we moeten samenwerken met mensen uh, die niet bij ons op hetzelfde bureau zitten bijvoorbeeld, maar op afstand Um, en er zijn een paar ook heel interessante ontwikkelingen geweest de laatste tijd. Uh, waaronder vooral de PDF-comments die nu kunnen ingeladen worden in InDesign zelf. We gaan nu eens die volledige workflow bekijken. Waar moeten we opletten? Uh, wat kunnen we daar allemaal uh, mee doen nog? Met het uh, samenwerken voor PDF-comments uh, te bekomen. En hoe krijg ik die in InDesign? En hoe verwerk ik die? Goed. Laten we eraan beginnen. Ik heb hier opnieuw mijn bestand klaarstaan. Een indesign bestand. Er is al reeds een pdf van, maar ik ga die even overschrijven. Ik ga even opnieuw een pdf creëren. Dus dit is het design. En even een gewone export doen. Um, ik ga niet te veel spreken over de specifieke settings. Zowel een print pdf als een interactieve pdf uh, zijn hier mogelijk. Ik ga de bestaande overschrijven inderdaad. Gewone pdf settings, uh, dat is oké. Okay. We zijn niet bezig met een pdf voor druk. Dit is ook best handig. View, view pdf after exporting. Dat zorgt ervoor dat hij onmiddellijk ook opent in Acrobat. Nadat hij geschreven is. Ik ga mijn indesign document... Dan ook best wel um, sluiten, omdat ik heb nu mijn pdf voor commenting um, Als ik hier nu nog op verder zal werken, is de pdf die gecomment wordt niet meer dezelfde als diegene waar uh, ik nu uh, op verder heb gewerkt. Dus ik ga even dat proces tillen en ik wacht op comments. In Acrobat heb ik de comment tools nodig. Die staan uh, in de toolbar rechts. Um, die kan eventueel geminimaliseerd zijn, maar dan uh, zie je het icoontje nog. Um, maar het kan ook zijn dat die er niet staan bij de tools rechts. Uh, dat is volledig customizable. Dus we kunnen die gaan toevoegen. Uh, we vinden ze terug onder Tools. Er is een tabblad bovenaan links. Er is ook de knop More Tools die we kunnen gaan gebruiken. En we gaan hier de comment tools terugvinden onder Share and Review. Als we op de tool klikken... Dan zijn die comments klaar. Maar als we op de Close button drukken, dan sluit de tool, niet het document. Dan is die comment tool weer weg. Ik ga die permanent toevoegen. Dan moet ik op de Add-knop duwen onderaan. Ik ga dit ook even doen voor de Send for Comments die ik later ook ga gebruiken. Nu staan die tools rechts klaar. En gaan ook elke keer opnieuw als ik mijn Acrobat open, gaan die daar staan. Ik heb verschillende commenting tools. De sticky notes die worden uh, heel vaak gebruikt. Eigenlijk um, bijna exclusief zelf. En dat is een beetje een jammere zaak, want bijvoorbeeld voor tekstcomments zijn die niet zo handig. Die hebben zeker een plaats voor ander soort comments. Maar we gaan even kijken als ik hier een comment plaats bij de tekst onderaan. Ik geef daar uh, iets in van commenting. Even op de postknop drukken. En hier ontstaat de verwarring. Als we daarop gaan inzoomen, een grafisch ontwerper bekijkt die comment, dan is het niet altijd even duidelijk waar de sticky note precies staat. Als je meerdere regels tekst hebt, kan dat vaak heel verwarrend zijn. We hebben hier twee data waar dat mogelijk op betrekking heeft. Dus hier kunnen wel fouten gemaakt worden. En dat is een reden waarom we liever niet sticky note gaan gebruiken voor dit soort comments. Maar we hebben een aantal interessante interessantere commenting tools uh, die betrekking hebben op tekst. Bijvoorbeeld uh, tekst replacement. Dan uh, ga je tekst tegelijk schrappen en een nieuwe tekst toevoegen. Gewoon even de tekst markeren met de tool. En dan geef ik mijn tekst in en ik druk op post. Je kan dit doen voor andere dingen ook. Als je tekst highlight en die wordt niet onmiddellijk gemarkeerd met de tool, even opnieuw op de tool drukken. Er is een verschil tussen met de tool iets markeren of met de gewone tekstmarker. Maar je moet duidelijk die, uh, die doorstreping zien en dat klein kadertje rond de tekst die je hebt gemarkeerd. Pas ook op als je een spatie meeselecteert of niet meeselecteert. Dat heeft wel degelijk een gevolg, want die spatie die zal ook geschrapt worden als je die meemarkeert voor vervanging. In dat geval kan je ook best de spatie... Er opnieuw bijtypen als dat nodig is. Ik ga dit nu even verkeerd doen. Ik heb er de spatie niet bij gezet. Um, misschien even een tweede voorbeeld uh, waar dat uh, eigenlijk interessant kan zijn. Ik wil een nieuwe regel invoegen. Dus dan ga ik hier Belgium wil ik daar nog invoegen op een nieuwe regel. Dan kan ik met die Insert text tool. Kan ik daar, um, op Even een enter voor een lege regel en dan type ik mijn volgende tekst. Zoals je ziet heb ik dus een lege regel toegevoegd. En dit is wel degelijk iets dat dan ook in InDesign zal mee ingevoegd worden. Spaties, uh, enters en alle soorten uh, witte ruimtes die we hebben. Dus let zeker op of je uh, de goede witruimtes al dan niet gebruikt. Nu, je hebt er zelf niet altijd controle over andere mensen met wie je samenwerkt, eh, die zijn daarmee bezig. Dus eh, het is ook een beetje aan de grafisch ontwerper om hier aandachtig voor te zijn op het moment dat we de comments gaan verwerken. Ik ga hier even uh, deze tekst schrappen. Het was met de, de tekstschrap uh, toe. Nee, mijn acrobat uh, draait even dol nu. Ik geef een geduld. Zo, deze is geschrapt. Die markering is rood. Maar we kunnen dat gelukkig veranderen, want dat rood op rood komt niet zo goed uit. Dus het kleur van die markeringen, die kunnen we gerust ook uh, controleren. Dus ik ga even een andere kleur kiezen. Zo zien we ook beter wat we hier hebben gedaan. Dus ik heb hier tekst tool gebruikt. Ik heb tekst replacement gebruikt en insert tekst. Dat zijn de drie... Texttools die we in zijn automatisch gaan kunnen verwerken. Dus dit zijn de meest interessante tools om te gebruiken. We hebben ook nog markeren en onderlijnen. Deze zijn geen uh, automatisch verwerkbare edits, maar hebben zeker nog een plaats. Bijvoorbeeld, ik markeer hier wat tekst en ik wil hier uh, aanduiden, misschien een ander font gaan gebruiken. Dus daarvoor is, is het zeker nog interessant om de andere uh, tools te gaan gebruiken. Zo, ik ga die even posten. Dan de sticky notes uiteraard hebben zeker ook nog een plaats. Voor het maken van algemene opmerkingen of uh, opmaak uh, suggesties. Uh, bijvoorbeeld mag dit een volle lijn zijn. Die schaduw gaan we ook even uh, verwerken. Verwijder de verwijderde schaduw. Zo, so, en dit gaan we dus verwerken in de commenting in InDesign op een later moment. Willen kunnen we ook misschien samenwerken. Uh, deze pdf uh, versturen naar andere mensen. En we kunnen gerust samenwerken met de Send for Comments tool. Um, dan, uh, dat is eigenlijk dezelfde functie als hier rechtsbovenaan ook Share with Others. Daar is uh, geen echt verschil tussen. En we kunnen hier uh, dan... Aandelen is commenting toegelaten of niet. In dit geval willen we dat wel degelijk. We geven wat commenting in en we geven ook het e-mailadres in met wie we dit willen delen. We kunnen een deadline-datum ook aangeven. Um, zo. En. Bijkomend kunnen we ook zelf eh, nog een reminder eh, aanduiden eh, om nog eens te herinneren. Oei, de deadline komt eraan. Uh, let erop, uh, wil je die comment doorgeven. Ik ga ook nog even mijn collega erbij zetten. Nog wat extra info uh, of de commenting uh, aangeven waarom uh, het moet gebeuren. Uh, je hebt dus geen... Uh, Creative Cloud account nodig om uh, dit te gaan gebruiken of de persoon die, uh, met wie je dit geshared hebt. Dus die shared file, dat is nu eigenlijk een, een nieuwe pdf, die komt in de document cloud terecht. en staat dus eigenlijk niet meer op je, op je lokale harde schijf. En een andere persoon kan dus die uh, cloud pdf gaan openen en daarin gaan commenten. Ik ga even op done klikken hier. Ik kan zeker nog altijd op een later moment verder werken hierop. Dus ik moet gewoon weten dat deze nu terug te vinden is in de document cloud, maar die is ook wel nog terug te vinden in de recent files. Bij mijn meldingen, als er wel degelijk iets gebeurd is in het document, zie ik ook dat er daar iemand heeft op gereageerd van mijn collaborateurs dan kan ik die, via die meldingweg ook die document cloud PDF gaan openen en bekijken wat er precies is gebeurd. Dus dit is geopend van de Adobe document cloud. Mijn collega heeft gebruik gemaakt van een van de tekentools voor de commenting. Zo, ik heb hem even gesloten om te tonen dat hij ook in de recent files uh, ook terug te vinden is, dus ook op die manier kan ik naar mijn uh, Shared Document gaan. Nu wil ik dit uh, gaan gebruiken, wil ik die comments uh, in InDesign gaan inladen, dan zal, zal ik even een kopie moeten opslaan. Vanaf dat ik uh, een Save As uh, gebruik, dan uh, gaat hij een kopie gaan opslaan. Dus dit is niet meer dezelfde als de Document Cloud, dus als er comments bijkomen in de Document Cloud PDF, worden die niet automatisch naar deze kopie natuurlijk doorgestuurd. Dus je wacht best met het downloaden van de pdf op het moment dat iedereen zijn comments heeft doorgevoerd. Ik wil er wel zeker nog even aan toevoegen dat bij een shared review uh, via de Document Cloud we een beperkter set hebben van uh, commenting tools. Zoals de meest handige teksttools, diegene die we automatisch kunnen gaan verwerken, wel, daar uh, zien we een pak minder van. Dus daar is zeker wel een nadeel op dat vlak. Maar er is wel de mogelijkheid om met meerdere tegelijkertijd in één en hetzelfde document uh, commenting te gaan toevoegen. Dus we zien ook elkaars comments, wat zeker ook weer een voordeel is. Een andere manier om uh, dit te gaan delen, die pdf, is die per e-mail te gaan doorsturen. Uh, in Acrobat zelf kunnen we um, die functie voor het e-mailen eigenlijk uh, gaan initiëren. Dus je hoeft niet onmiddellijk naar uw browser te gaan of naar uw uh, mailprogramma. We zien hier dus in mijn recent files de shared pdf, maar ik ga even terug de originele pdf openen en ik ga deze even uh, versturen per mail. Er is rechtsbovenaan een knop om die te gaan e-mailen. Ik ga hier uh, eerst en vooral um, moeten kiezen... Wat wil ik gaan gebruiken? Het mailprogramma van mijn Mac of wil ik mijn webmail gaan gebruiken? Ik gebruik liever mijn webmail, dus ik kan het gerust gaan aanduiden. En dan moet ik um, een, in dit geval een Gmail-account gaan uh, ingeven. Dat uh, ga ik nu even doen. Het link staat aan, we gaan dat gebruiken. Dus dat zal dan ook een document cloud link worden. En dan even gewoon, als dat nog niet gebeurd is, um, uw e-mailgegevens koppelen aan Acrobat. En dan opent uh, Gmail. Um, er wordt hier automatisch een bericht gegenereerd. En ik ga dit nu even versturen naar uh, een e-mailadres. Zo. En dan open ik... Met dat andere e-mailadres even die mail, dat ziet er dan zo uit, en ik krijg hier een link die ik kan openen. Dit opent hier in de Document Cloud. Um, ik heb hier geen tools om te gaan commenten, dus ik zal deze file moeten gaan downloaden in dit geval. Um, we zien hier de koppeling opslaan optie, maar dan moet je even aanmelden. Daar heb ik geen zin in. Je kan ook gewoon de downloadknop rechtsbovenaan gaan gebruiken. Dan ga je echt gewoon de pdf zo kunnen opslaan. Dat ga ik hier gewoon even op mijn bureaublad doen. En dan kan ik nu deze pdf gaan commenten zoals we daar net hebben gezien met de commenting tools. Ik ga er even een vlucht doorheen. Ik ga een paar comments uh, verwerken. Dit is nu Talent Academy geworden. Even een uh, opmerking over de foto. En hier ook nog de tekst vervangen uh, door de Engelse versie. Zo, hier dit nog schrappen. En als ik hiermee klaar ben, dan hoef ik gewoon uh, dit terug te sturen naar de persoon die dit naar mij heeft verzonden. En dan heeft hij ook een pdf met mijn comments in. Nu... Mogelijk een kleinigheid waar je ook zal moeten op letten, is um, de PDF ook Reader Extended te maken. Dat wil zeggen uh, voor Acrobat Reader, want niet iedereen heeft Acrobat, uh, maar uh, Acrobat Reader daarentegen is gratis. Um, maar het is mogelijk dat die security settings van een PDF um, niet beschikbaar zijn voor gebruik met Acrobat Reader. We zien wel degelijk in Acrobat Reader zelf dat alle commenting-tools er zijn. Um, maar bij de security settings van een pdf kan het zijn dat we zien dat, um, dat commenting not allowed is. We hebben er niet altijd zelf controle over omdat um, bepaalde manieren van sharen zorgen ervoor dat, dat, dat die commenting op not allowed komt te staan. Uh, nu, daarnet bij uh, de shared review bijvoorbeeld, was er expliciet een optie dat we dat kunnen allowen, dus op zich is daar niet echt een probleem, maar andere soorten sh uh, shared uh, reviewing, uh, daar kan dat wel eens gebeuren. Voor de zekerheid of uh, de persoon met wie je samenwerkt zegt van ik kan geen commenting toevoegen, wel dan ga je even een speciaal soort save moeten doen. Save as other en dan reader extended PDF kiezen. Um, enable commenting en um, dan gaan we dat even doen. Zo Ik kan ook gewoon even hernoemen. En als je dit ook even hebt gedaan, dan ben je wel zeker dat de, in de reader dit ook zal kunnen uh, gebruikt worden die commenting tools. Het is uh, natuurlijk wel zo dat het Acrobat of Reader zal moeten zijn. Er zijn een hele hoop PDF-programma's, dus zorg ervoor dat je op dezelfde lijn zit. Dat mensen uh, niet uh, gaan, uh, gaan werken met een ander soort uh, PDF-readers, omdat de ene PDF-reader is natuurlijk de andere niet. Dus vermeld gewoon even dat ze ook zeker Acrobat Pro of Acrobat Reader uh, moeten gebruiken. Zo. So. Als nu iedereen zijn comments heeft kunnen doorsturen, dan zijn we klaar om die te gaan verwerken in InDesign. Ik heb hier mijn pdf comments verzameld in een inputmapje. Ik heb hier drie verschillende pdf bestanden, de shared review, die via e-mail en die, die we zelf hebben gedaan. En we kunnen dit inladen via het pdf comments venster. Dit is vrij nieuw, niet sinds deze versie van InDesign. Um, maar die van 2019, als ik me niet vergis. Dan hebben we hier een leeg venster, een leeg paneeltje. En we gaan onze eerste pdf inladen. Voilà. Die worden hier dan mooi ingeladen in het venstertje. Ik krijg een kleine melding dat er ergens wel iets is misgelopen. Dat gaan we straks nog zien. Maar ik heb hier dus... Hetzelfde soort comments als ik in Acrobat zelf zou kunnen bekijken, als ik daar de comments over loop. Die komen ook hier terug. Als we daar doorheen klikken, dan worden die ook altijd mooi gehighlight. Een goede truc hier is even inzoomen. Dan gaan we veel beter zien wat we hebben gehighlight. Bij Belgium hier loopt het wat mis. En dat is omdat er met de commenting van, eh, van Belgium daar iets is fout gelopen Um, daarover straks meer, even uh, terug naar de andere comments. We gaan die overlopen. En ik wil ook mijn andere comments even gaan bekijken. En ik kan die daar ook aan gaan toevoegen. Dus we kunnen meerdere uh, commenting uh, pdf's gaan inladen. Dus ik heb hier uh, die nieuwe comment uit die ene pdf. Daar was er maar één. Die staat daar nu helemaal onderaan. Ik ga ook de derde pdf even toevoegen. En ook daar zijn er nog een paar comments die aan het lijstje worden toegevoegd. Dus nu ben ik klaar om deze te gaan verwerken met de PDF-comments tool. Wat moeten we nu precies doen met deze comments in InDesign? Um, het maakt het al een pak gemakkelijker dat we bijvoorbeeld al niet over en weer moeten gaan tussen twee verschillende programma's, want mijn comments zijn hier nu heel duidelijk aanwezig. En die worden ook, als dat... Nodig is gemarkeerd ook duidelijk hun positie in de opmaak zelf. Ik heb hier de verschillende ty types die ik gebruikt heb. Een insert tekst, een replace tekst en ik heb hier dan ook uh, ja, een tekst schrappen comment. En dit zijn allemaal de mogelijke auto-edits. We gaan ook zien dat bij dit soort comments er een uh, accept-knop is. Dus als ik daarop druk, ik ga dit uh, nogmaals tonen, even ongedaan maken... Voilà. Dan wordt dit eigenlijk al automatisch voor mij gedaan. Dus ik hoef zelf niets te gaan copy-pasten of te gaan, gaan typen. Dat vermindert duidelijk de foutenmarge hier. En ik heb ook een uh, resolve-knop, het vinkje rechtsbovenaan. En in mijn filter, net zoals in Acrobat, kan ik mijn status op een resolve gaan filteren. Dat wil zeggen, als ik dan een geresolved heb, door op het vinkje te klikken, dat die uit de lijst verdwijnt. Um, die is er nog altijd, die is gewoon even weggefilterd. Dus die is zeker niet geschrapt of verwijderd. Um, zo, ik ga even uh, nog wat extra comments werken. Hier hebben we die Belgium-comment. Daar is het wat fout gelopen, mogelijk omdat dat een schuine tekst is. En schuine tekst uh, in Acrobat, ik denk dat dat uh, niet altijd zo evident is. We zien hier ook duidelijk not mapped on page, dat daar een icoon bij staat. Dus die ga ik dan toch manueel moeten doen. Maar de overige edits kan ik even automatisch verwerken. Zo. Ik ga even erdoor gaan om te kijken wat automatische uh, edits zijn. Ik kan deze eventueel ook... Automatisch allemaal verwerken. Apply all auto edits. Er is een, het flyout menu rechtsboven in de PDF comments venster. Um, dat ene met die Belgium is uh, daar even fout gelopen. Dat was de melding. Maar alle andere zijn verwerkt. Nu het gevaar hier bij de auto edits is dat we uiteraard niet hebben gezien wat er gebeurd is. Dus het is meestal wel uh, eerder aanvaardbaar om het toch één per één te gaan doen. Bijvoorbeeld, hadden we daar geen spatie in de comments gezet, dan uh, ging dat daar fout kunnen gelopen zijn. Dan zou daar waarschijnlijk uh, geen spatie uh, tussen uh, November en East staan en dan zouden we dat manueel moeten werken. Dus je moet wel nog een beetje oplettend zijn als grafisch ontwerper of die uh, edits goed, ge goed gebeurd zijn door de commenter. Nu al over dingen eh, ga ik nog vlug even verwerken van deze eh, tekst-edits. Hierbij eh, Talent Academy eh, ook zeer interessant, of ook wel vrij logisch natuurlijk. Opmaakgewijs hadden we daar een Alt en een Light samen. Dat zal niet automatisch overgenomen worden, dus ook hier gaan we als grafs ontwerper zelf de ingrepen moeten doen. Ik heb hier ook nog wat geschrapt, in text, maar daar stond nog een vertical bar die ik dan even manueel moet verwijderen. Dus je snapt het wel, het is nog altijd een beetje aan de ontwerper om op te zijn en te zien dat de comments goed verwerkt worden. Maar het is toch een pak sneller geworden uh, nu dat we het rechtstreeks in design kunnen zien wat de comments zijn. Ik ga de Belgium even... Uh, dus manueel verwerken, hier moeten we, kunnen we niet font gebruiken, ja. Um, zo. Hier alle andere edits, een volle lijn hiervan maken, gaan we ook vlug even doen. De lengte ook wat aanpassen. Schaduw verwijderen, allemaal geen probleem. Ik druk altijd mooi op resolve. Als ik een comment verwerkt heb, dan heb ik een mooi overzicht van wat ik nog moet doen. Make the logo bigger. Die heb ik nog nooit eerder gehoord. Zo. En dan even als laatste nog de fotoverwerking. Dan gaan we even naar Photoshop voorgaan. Ik ga dit even in een snel tempo uitvoeren voor jullie. Dan gewoon nog opslaan en sluiten. En we gaan terug naar InDesign. En dan ook deze Resolved. Op dit moment is alles resolved, dus ik zie weer mijn volledige lijst van comments staan. We zien ook in de filteropties dat terug automatisch Show alle Comments zal aanstaan. Maar ze zijn wel verwerkt en we zien dat het vinkje rechtsboven eh, dat dat wel nu een, een volkleur heeft, terwijl het anders een soort uh, licht, lichter grijs is. Zo zijn dan mijn comments verwerkt. Um, ik ben hier klaar met de PDF-comments. Ik kan dit venster sluiten. Ik zal mijn document ook even sluiten en opnieuw openen, om toch maar even te tonen dat het inladen van die PDF-comments um, dat dat wel in, het, in zijn document uh, onthouden blijft. Dus als we dit venster opnieuw openen, zie je we wel nog altijd ons lijstje van PDF-comments. Wil je die definitief weg, dan ga je die moeten deleten terug via het menu van de PDF-comments. Zo. Ik hoop dat uh, dit een beetje interessant was voor jullie. Uh, ik raad echt wel aan om leren gebruik te maken van deze tool voor PDF-comments, want het kan je echt wel heel wat tijd besparen. Zeker in deze tijden waar we op afstand van elkaar moeten werken uh, en een beetje meer efficiëntie in hoe we met elkaar werken, kan zeker geen kwaad. Dan zie ik jullie hopelijk in een volgende video terug. Dag.